De Isis-inspiratie is een bijzonder boek. Dat zeg ik niet zelf, dat zegt de Nederlandse bibliotheekdienst die na het lezen ervan meteen een pallet vol bestelde. Waar gaat het boek over? De belangrijkste persoon in het boek is Nora. Zij wordt bijgestaan door haar geliefde Thomas en ook nog door twee andere meiden, Gabriella en Jelina, maar die komen pas later. Aan hun vorige avontuur in Egypte hebben Nora en Thomas een bijzondere vriend overgehouden, Ramses Max. Als Nora en Thomas zich realiseren dat ze al een tijdje niks meer van hem hebben gehoord, vliegen ze terug naar Cairo om een onderzoek in te stellen. Ze ontdekken dat hij is ontvoerd en dat het dorp waar hij woonde is verdwenen. Ramses Max heeft nog wel een opdracht voor Nora achtergelaten. Zij moet haar esoterische opleiding afmaken om zich voor te bereiden op een ontmoeting met Horus, zoon van Isis en Osiris en de laatste Egyptische god die nog op aarde heerst. De goden zullen haar daarbij helpen. Het spoor van de ontvoerders leidt naar Beijing en Gabriella vliegt met hen mee om Ramses Max terug te vinden. Terwijl zij hun tegenstanders aan de tand voelt reizen Nora en Thomas door naar Pingyao waar ze in een taoïstische tempel een ontmoeting hebben met een oude monnik. Hij verklaart haar de werking van I Ching en de relatie met de oud-griekse en christelijke filosofische uitgangspunten. Hij leert haar ook hoe ze moet reizen in de tijd. Nora raakt in gesprek met Isis, die haar naar Zuid-Frankrijk stuurt om contact te maken met Maria Magdalena. Ondertussen hangt Gabriella een Chinese boef een eindje uit het raam en komt er zo achter dat het hoofdkwartier van de organisatie die Ramses Max heeft ontvoerd in New York zit. Terwijl zij daar vast op onderzoek uitgaat, vliegen Nora en Thomas naar Frankrijk. In Sainte Marie de la Mer verblijven Nora en Thomas in een bijzondere hotelkamer waar ze leven als god en godin in Frankrijk. In de grote kerk van het dorp maakt Nora contact met Maria Magdalena. Zij vertelt over haar rol in het leven van Jezus, over de Egyptische herkomst van diens ideeën en over de boeddhistische herkomst van diens uitspraken. Op intieme wijze beleven ze de inwijding mee die Jezus veranderde in de Christus en Maria in de Magdalena. Daarna reizen Nora en Thomas Gabriella achterna. Gabriella is een onderzoek begonnen op het hoofdkantoor van de ontvoerders van Ramses Max, maar door onvoorzichtigheid is ze daarbij opgesloten geraakt. Thomas wordt ook gevangen gezet en komt erachter dat de organisatie geleid wordt door de Sumerische god Enlil, die misschien wel een van de gevallen engelen is. Hij raakt betrokken in een mysterieus ritueel en komt onder de invloed te staan van deze kwade god omdat de goden willen dat Nora haar opleiding afmaakt, brengen ze haar in contact met George, die alles weet van koning Arthur en de heilige graal. Hij demonstreert hoe de komst van Maria Magdalena naar Zuid-Frankrijk resulteerde in de Kataren en de tempeliers. Jozef van Arimathea, die destijds doorreisde naar Engeland, liet zijn sporen na bij Joris en de Draak, koning Arthur en het Engelse koningshuis. In hemelse kringen is ondertussen een felle strijd gaande tussen de kwade Sumerische god Enlil en Osiris, de belangrijkste god uit Egypte. Hij wordt bijgestaan door zijn vrouw Isis, hun Olympische vrienden Zeus en Hephaestos, en de Sumerische nicht van Enlil Inanna. Ze brengen hem een zware klap toe en hij zint op wraak. Goed speurwerk brengt het gezelschap in Key West, Florida, waar ze direct de confrontatie zoeken met de ontvoerder van hun Egyptische vriend, maar dan slaat het noodlot toe. Enlil weet Thomas te verleiden om Nora te verraden en zij sterft op weg naar het ziekenhuis. Uit vroegingen geeft Thomas 30 zilverlingen aan een synagoge en verhangt zich aan een boom. Nora wordt in de hemelse kringen opgevangen door Isis, die haar helpt met het bestijgen van de ladden van Jacob, waarbij ze uitvoerig op de proef wordt gesteld. Als Thomas zich bij hen voegt, besluit Osiris in te grijpen en hij stuurt hen terug naar de aarde. Gabriella, Jelina, Nora en Thomas volgen de ontvoerder naar een klein eiland. Met een bliksemactie bevrijden ze dus hun vriend Ramses Max, die hen vervolgens de weg wijst naar een grot op een ander eiland. In deze grot moeten Nora en Thomas een aantal proeven doorstaan en vragen beantwoorden over de aard en herkomst van oude esoterische kennis. Ze worden ontvangen in een onderaardse stad en gaan op audiëntie bij de Hoge Raad die daar regeert onder leiding van de Egyptische god Horus. In een wereld waarin de kerken leeglopen en in een tijd waarin een groeiende menigte op zoek is naar antwoorden op de vragen van het leven, plaatst Jezus inspiratie de hedendaagse verschijnselen van het spiritueel ontwaken in het perspectief van de menselijke spirituele ontwikkeling die begon in Egypte en India. Het resultaat is onder meer een frisse kijk op Jezus en zijn geliefde Marie Magdalena, die de moderne profeten Deepak Chopra, Eckhart Tolle en Neil Donald Walsh ver achter zich laten.